De Brusselse top 100. Stem voor jouw favoriete drie op fmbrussel.be en ga een jaar lang gratis naar concerten in de AB en de Botaniek. De Brusselse top 100 op vrijdag 1 november om 12 uur en zanderaads integraal in alle Brusselse metrostations van de MIVB. Iedereen, de Brusselse top 100.